Het is een soort magie, een soort gevoel waarbij mensen denken, daar wil ik bij horen, daar wil ik onderdeel van zijn. Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Daarover praat ik in een serie gesprekken die ik maak met loket.nl. Bij mij te gast de director People and Culture bij AdWise, Leonie Kranenberg. Leonie van Hart, welkom. Dankjewel. Ja, uit, de uitgesproken mening hebben jullie er wel over, hè? Ja, klopt. Meer dan een cliché, hè? Ja, uh, want de toekomst van HR wordt bij jullie uitgevonden, zullen we maar zeggen. Maar laten we eens beginnen bij AdWise, het bureau. Het is, uh, ik las op jullie website las ik de ronkende tekst, meer dan een digital agency. Uh, want jullie zijn een digital agency. Ja. Uh, wat is het meer dan een digital agency? Ja, het is uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Dat klinkt heel, uh, heel uh, ja, cliché dan ook natuurlijk, maar ja. zonder, zonder hen... Uh, zouden we nu niet meer bestaan. Dus dat is wel uh, zijn de drijvende kracht zeg maar, achter het succes. Ja, ja. En jullie zijn niet een klein bureau hè, want inmiddels? Hoeveel mensen? 130 mensen, en, ja. dus, en ik zei net al, kijk, het is een beetje een soort van familiebedrijf aan het worden ja, hè? Ja. Lek eens even wat crossverbanden uit. Nou, uiteindelijk, uh, de, mijn man is dus de CEO inderdaad uh, ja. binnen, uh, binnen AdWise en uh, die heeft het inmiddels denk ik bijna 18 jaar geleden opgericht, samen ja. destijds nog met zijn com toenmalige compagnon. En een aantal jaren geleden ben ik ook uh, in de zaak gekomen, maar toen de tijd nog als digital uh, consultant. Oké, okay, dus echt in de inhoud? Op de inhoud inderdaad, dus ik ben blij ook dat ik dat heb meegekregen. Yeah. Dus ik heb natuurlijk heel veel bedrijven gezien uh, uh, waar ik ook binnenkwam vanuit die rol. En ook mm. gezien van, hé, hey, waar, waar, waar gaat het lekker, waar niet? Hè? Daar ga je mm. ook een beeld bij vormen. Mm -hmm. En uh, vervolgens mijn broertje inderdaad, die uh, werkte er ook al ietsjes langer dan ik. Eerst als freelancer en ook als programmeur. En die is nu veel meer een uh, ja, directe uh, disruptive bij uh, binnen AdWise. Dus uh, wat ja, is dat? It, ja, ze kijkt eigenlijk al vanuit alle facetten zeg maar, binnen de hele uh, agencywereld en naar de organisatie vanuit eigenlijk de disruptie. Dus, hè, hoe kunnen we het anders doen zeg maar, op allerlei vlakken? Dus hij challenged eigenlijk ook weer alle vakgebieden zeg maar, bij ons, maar ook yeah. um, ja, de structuur binnen AdWise, hoe we werken. En dus hij uh, kijkt daar ook vooral hè, met, met, met Bronnen als een Forrester en Gardner heel erg van ja, wat, waar gaat de toekomst naartoe en mm. hoe, hoe gaan we ons als agency daar ook zeg maar, uh, op aanpassen? Dus het hele agile, wendbare yeah. en daar uh, is hij altijd, kijkt hij altijd verder zeg maar, de toekomst in. Oké, okay, nog meer familieleden? Ja. Uh, nee, niet, meer van, niet van mij althans. Maar het is ook nee. een beetje een familie. Alhoewel ik daar altijd uh, zeg maar, ook heel voorzichtig mee ben om dat te zeggen. Want ik vind een bedrijf in de kern wel wat anders dan een uh, familie. Ja, maar ik vind het leuk om met jou te praten over hoe jullie cultuur en hoe jullie HR vormgeven. Want daar gaat deze ja. reeks gesprekken uh, ook over. Maar eerst even een, een stukje... Uh, zeg maar een soort van kritische noot vooraf, als ik dan naar jullie wereld kijk, hè, van die digital agencies, dat er dat eindelijk geen bureau meer die zichzelf heel speciaal vindt als het gaat om cultuur en ze hebben allemaal een, of het nou happiness of people and culture of geef het een beetje een hippe ja, titel, ja. maar ze hebben het allemaal, ja. uh, wat maakt het meer dan een cliché bij jullie? Uh, wat maakt het meer dan een cliché, meer dan een cliché? uiteindelijk uh, echt die aandacht voor de mens. En uh, uh, dat klinkt misschien toch weer als een cliché, uh -huh. uh, maar het is gewoon echt zo. En ik denk dat dat ook wel zeg maar, de kracht is van het familiestuk erachter, uh, Dat je heel bewust bent inderdaad van uh, het succes was er niet geweest als de mensen er niet waren geweest. Dus het investeren echt in je mensen, in zowel wie ze zijn als mens, als in de groei uh -huh. van, van mensen. Hè? En het zichzelf echt kunnen zijn binnen de organisatie. Dat zit dus echt in dat cultuurstuk. Ja, dus ik is denk ik echt wel de basis voor het succes. En maar laten we dat eens concreet maken, want dat cultuurstuk, uh, want ja, ooit heet, hebben jullie de, hanteren jullie de term HR überhaupt nee, nog? Nee, Niet meer. nee, people nee. and culture, Pe direct people, and cul ja. dat, dat cultuurding, hè? Ja. Uh, want ik denk dat dat een soort kernbegrip is, uh, wat, wat, wat ik probeer tastbaar te maken. Kun je dat beschrijven, de, die, die cultuur? Ja, dus een, dat, de cultuur is wel grappig. Als uh, mensen ook bij ons komen, ook klanten bijvoorbeeld, of uh, partners of wie dan ook, of uh, medewerkers, het eerste wat je altijd hoort is, oh hier hangt een hele fijne sfeer. Het is een soort magie, een soort gevoel waarbij mensen denken, daar wil ik bij horen, daar wil ik onderdeel van zijn. Dat is wat je hoort. En um, nou, dat klinkt ook lekker allemaal vaag. Dus, ja. dus, dus tot 50 uh, mensen, uh, dat zie je natuurlijk in de groeifases natuurlijk ook, hè? in de ethische wereld, maar goed ook in andere fases. Andere bedrijven die snel groeiend zijn. Um, tot 50 mensen hebben we op een gegeven moment, um, hebben we in het begin een keer kernwaarden gehad. Nou ja, dan zie je eigenlijk op een gegeven moment groeien. Hè? Dan komen er wat subculturen, dan is dat niet meer zo duidelijk. Ja. En wij hadden het ook altijd, op een gegeven moment zaten we dus inderdaad met zo'n. 80, 90 mensen. En dat we altijd zeiden dat we mensen aannamen of wat dan ook. Van oh, dat is een echte advisor, of niet. Maar ja, dat mensen op een gegeven moment dachten: oh, wat, wat is dat is dan? Dat dan? Ja. Dus toen hebben we dat uh, zijn we daarmee begonnen. Denk ik is, dat was net voor corona inderdaad. En om dat opnieuw te definiëren van ja, wat is dan die echte advisor? En ik denk wat we daarin hebben gedaan, is dat, dat heeft is uiteindelijk ook intern is dat uh, project gedaan. Dus ook we hebben heel veel mensen op brand ook binnen uh, binnen Advice zitten. En um, intern opgepakt, maar ook heel erg vanuit in, vanuit. In de organisatie. Dus we hebben mensen eigenlijk allemaal afgevaardigden vanuit de hele organisatie erbij gepakt om dat project te gaan doen. Je zou dus heel veel mensen gaan interviewen ook. Hè, ja, precies. Er zijn ook heel veel mensen geïnterviewd. Dus van zeg maar, een supportmedewerker tot een account director, van tot een directie. Eigenlijk iedereen. Uh, zodat je op basis daarvan natuurlijk ook echt een beeld krijgt van, ja, wat is dat dan? En wat, wie, wat is dan die cultuur? Want die cultuur is niet van de directie alleen die top-down naar beneden ingevoerd mm. gaat worden. Nee, het is iets wat we, dat wat, als je dat goed wil doen, dan moet het gedragen worden door de hele organisatie. Door iedereen. En dit is iets wat ontstaan is vanuit iedereen. En dat is dat, waardoor het ook gewoon een fundament nu is, waar iedereen graag onderdeel van wil, wil zijn. Maar is het dan toeval dat het deze cultuur is geworden, omdat... Per toeval uh, uh, deze mensen er werkte. Nee, je hebt natuurlijk wel ook als bedrijf een hele sterke uh, visie waar je als organisatie naartoe wil. Mm. Hè, met een punt op de horizon waarin je het verschil wil maken. Mm. Kijk, en dat meenemend daarin, met een duidelijke missie en een visie en een B-hack die we hebben. Oh ja, was jullie B-hack? Ja, de, het creëren van 101 Digital Masters. Dus dan, en dan zijn we bewust die 101. 101, ja, want die ene zijn wij, zeg maar. Dus wij zijn het voorbeeld uiteindelijk, zeg maar, uh, op dat vlak om uiteindelijk onze klanten te inspireren. Van hoe ga je nou uiteindelijk je klant op een beslissende voorsprong zetten? Uh, hè, door middel van creatie en techniek inderdaad. En dat vooral in elkaar te verbinden met de mensen, zodat zij binnen hun vakgebied uiteindelijk ook het verschil maken. Hmm. Hè, dus dat zij binnen hun domein waar de klant in opereert, ...ook het verschil maakt en ook voorop kan blijven lopen... ...zodat je uiteindelijk het doel is dat mensen natuurlijk bedrijven bestaansrecht houden. Hoe heet het? Jullie uh, zijn... Nogmaals, er zijn heel veel bedrijven die gaan hiermee aan de slag... ...en die hebben dan op een gegeven moment de cultuur bepaald en beschreven... ...en die hebben core values en die hebben jullie ook. Hè? Ja. Uh, en dan schrijf je dat op en dan... ...oké okay, jongens, ja. en daarna is het weer druk we, druk. We je. gaan weer. Ja, ja we gaan ja. weer. Uh, oftewel, hoe beleiden jullie dit... Ja, het zit dus ook echt in de structuur verweven, dus hoe we werken voor klanten en hoe we samenwerken. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, onze kernwaarden zijn dus ook Trust, Challenge, Explore empower. en Empower. Uh, nou, Engels? Ja, bewust. Ja, ja, klinkt gewoon ook beter. Anders <laughs> <laughs> krijg je inderdaad vertrouwen, uitdagen, ontdekken. ja. ja. In je kracht zetten of zoiets. Ja, klinkt okay. wekt het gewoon niet lekker. <laughs> maar goed. En uh, ja. uiteindelijk, hè, voor expansie, is het natuurlijk ook uh, uh, gewoon goed. Uh, maar goed, dus die, die kernwaarden, inderdaad. Mm -hmm. En um, uh, het zit enerzijds: de trust is ons fundament. Dus dat komt in alles terug. In hoe we het elkaar omgaan, hoe we aandacht besteden aan ontwikkeling. Uh, nou ja, dat, dat zit gewoon in, in de manier van werken. Uh -huh. En bijvoorbeeld ook het challengen, dus het uitdagen zowel van jezelf, van hoe ga ik mezelf uitdagen om het beste uit mezelf te halen, zit in het people-culture stuk, van daar begint het eigenlijk. Maar het zit ook in de business. Dus hoe ga ik mezelf uitdagen en de klant uitdagen om echt het verschil te maken, om echt die klant op voorsprong te zetten. Dus dan zit het ook bijvoorbeeld in dat we werken in de structuur zeg maar, met uh, innovatietijd. Dus we hebben in, binnen al onze uh, producten en diensten zeg maar, die we leveren, uh, daar zit innovatietijd in. Zodat mensen in een tijd die wij beschikbaar stellen binnen, de, binnen ons bedrijf aan de mensen, dat zij die kunnen gebruiken voor innovatie. Zowel op inhoud als op uh, ontwikkeling van de mens. Hm. Dus daar zit het al in en bed. Zodat je dat gewoon continu blijft, ja, uh, ja, blijft doen. Spreek je elkaar er ook op aan? Ja, steeds meer. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Dus het feedback geven. En dan ja. komt ook het familiestuk om de hoek. Hè. Dat je, er, als je elkaar heel goed kent, is een heel groot voordeel. Het kan zijn dat je daar elkaar makkelijker door aanspreekt. Ja. Maar het kan ook zijn dat je elkaar heel goed kent, dat je het soms wat lastiger vindt. Ja. Uit angst, het persoonlijke stuk, dat je elkaar misschien pijn doet of mm -hmm. wat dan ook. Maar dat is steeds meer. Dus je hebt ook wel echt inderdaad dat we uh, ook dat in onze manier hoe we omgaan met presteren en belonen er uh, zit het ook in verweven. Dus kan het, het ook, ook andersom um... zijn? Kan het ook zijn dat je op een gegeven moment zegt van hey um, luister aardige vent of aardige vrouw ben je, maar jij past niet meer binnen de waarde ja. die wij hebben? Ja zeker, ja, ja absoluut. Ja. Um, is dat al gebeurd? Uh... Want ik kan me voorstellen dat iemand bij wijze van spreken goed functioneert. Uitste ja. Ik noem het even uitstekende, uh, weet ik veel, programmeur. Ja. Doet zijn werk prima. Ja. Maar hij, hij zoekt de uitdaging niet op. Uh, ja, en uh, hij zit in nog een paar waarden. Ja. Dan zou je afscheid nemen, Absolute. ook al is een goede programeer. Absoluut. Ja, ik geloof daar heilig in. Als je ook Simon Sinek daar bijvoorbeeld over hoort. Ja. Kan iemand nog zo goed presteren. Maar als iemand niet in de cultuur. Dus dat, dat vertrouwen is er eigenlijk niet. Ja. Dat is ook nog echt onze kernwaarde natuurlijk. Ja, ja. ja dan moet je handelen. Dat, dat, dat, dat is essentieel. Want uiteindelijk op langere termijn uh, ga je met alleen dat goede presteren niet redden. Want wij geloven er heilig in dat... Uh, uh, dat? dat, het succes meer is dan jijzelf. Dus het is iets wat we samen doen. Mm. Hè? Alleen ga je, uh, ga je snel, nou, maar samen, maar samen kom je samen verder. Je dus daar geloven we heilig in. Dus mm. op het moment dat iemand qua cultuur de fit niet heeft, en vaak dus ook als persoon gewoon dan niet matcht, zeg maar, mm. is dat ook een hele moeilijke in de verbinding tussen mensen binnen het team. Ja. En uh, dan kan iemand nog zo goed presteren, of een leidinggevende bij wijze van spreken op de inhoud misschien een kei zijn. Maar als die niet in staat is om om op dat stuk zeg maar te performen... ja, dat gaat uiteindelijk niet goed. Dat gaat wrijven en uh, dan gaan misschien wel zelfs mensen weg... die ja. liever niet weg wil ja. zien gaan. Ja. Dus uh, ja, dat is niet makkelijk. Maar ja, daar handelen we zeker wel naar. Ik ja. vind het wel mooi dat jullie zeiden... in het, het begin zei ik gek de, de, over het familiebedrijf... en de, de, de relaties die er onderling... toen zei je ook van... net toen doe je van tevoren voorafspraak: van wij, hè, wij gaan er ook... mensen krijgen relaties... en dat vinden ja. we ook helemaal niet erg. Laat maar gebeuren. In lijn daarmee las ik ook... Erg, of ik hoorde ik ergens dat jullie zeiden... van het gaat om de mens achter de mens. Hè? Mensen ja. nemen hun familie mee, ja. mee en hun, hun, hun huissituatie, hoe geef je dat uh, vorm? Ja, nou, dat is wel grappig. Wij hebben bijvoorbeeld, uh, um, als je kijkt naar, als mensen bijvoorbeeld nieuw binnenkomen bij AdWise, of um, uh, nou ja, goed, um, um, als team samenwerken, mm -hmm. dan is het inderdaad dat we daar überhaupt al in het persoonlijke stuk veel aandacht aan besteden. Dus gewoon het welkom, hè, wie ben jij? Ja. En um, dat we dan ook gewoon, wie ben jij, gaat verder dan alleen de uh, professional, zeg ja. maar. En het zit verweven ook in de visie, zeg maar, binnen People and Culture. Dus we, ook, we hebben eigenlijk zeg maar, een soort van weegschaal waar we altijd naar kijken. Dat is een combinatie van GDR en ons eigen model, waar wat onderdelen in zijn, zitten van hoe zorg je er nou voor dat mensen eigenlijk heel loyaal zijn, graag bij je willen werken en blijven werken en ambassadeurs uiteindelijk zijn voor de ja. organisatie. Ja. Uh, daar hoort dat privé stuk ook bij. Dus het werk loopt natuurlijk, privé en werk loopt altijd door elkaar. En je moet dus eigenlijk wel weten van, ja, wie is die persoon en wat zit daarachter? En dan hoef je niet alle details natuurlijk te weten. En, uh, mm. Die zegt als iemand binnenkomt, nou vertel eens eventjes hè, waar mm -hmm. je, uh, <laughs> hoe je bent opgegroeid ja. en wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja. dat Iemand denkt, ho, oh, wat is dit? Um, maar dat, de essentie daarachter van wie ben je en um, wat heeft jouw achtergrond gemaakt tot wie je bent nu als persoon, zorgt ook heel erg voor een stuk begrip Onderling van, bij elkaar als collega's, waarom iemand dan ook op een bepaalde manier kan reageren mm. of doet. En dat is uiteindelijk de basis ook voor de verbinding. Dus wat we doen, we ook die training heb ik zelf ontwikkeld ooit met een collega een paar jaar geleden, ook drie jaar geleden. Een zelfbewustzijnstraining. En uh, waarin we eigenlijk zeggen van ja weet je, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld het komt, kwam uit een senior traject. Daar, daar is het uit voortgekomen. Zeiden van nou, als je senior bent, heb je over het algemeen, ga je ook mensen coachen en ontwikkelen. En dat is best wel belangrijk dat je weet hoe je diegene het beste kan helpen. Maar dat begint bij zelfinzicht. Dus hoe kom ik over, wie ben ik en hoe pas ik mijn coachstel aan op degene die ik voor mij heb. Nou ja, en daar is een training uitgekomen dat we hebben gezegd van nou, heel simpel. In een paar uurtjes, we hadden materiaal voor twee weken, maar uiteindelijk teruggebracht naar drie uur. Uh, eigenlijk gezegd van, oké, okay, hoe kijkt een ander naar jou? Dus door briefjes op je elkaars rug te plakken van, hè, wat is de eerste indruk? In relatie tot jouw levensloop. Dus uh, iedereen krijgt dan een huiswerkopdracht mee om te zeggen van, nou knip jouw leven op in zeven jaren. Op zowel, uh, en dan gebeurtenissen die zowel mooi zijn geweest als minder mooi. Op zowel werkgebied, persoonlijk, uh, volgens mij gezondheid en relationeel. Nou ja, en dan nemen ze elkaar daarin mee. En dan probeer je om ze te triggeren. Om te kunnen zeggen van hoe in de manier hoe iemand dus naar jou kijkt. In relatie tot waar jij vandaan komt. Welke verbanden zie je daar misschien wel in je gedrag. is dus bijna hoe, therapeutisch. Bijna, maar tot op... Soms, de afgelopen jaren is ook gebleken dat er om, af en toe best wel wat gebeurt. Ja. Maar dan hebben we ook coaches in ons netwerk, zeg maar, waar we mensen dan uh, uh, naartoe verwijzen bijvoorbeeld. Mm. Uh, van, goh, weet je, het is best wel verstandig misschien om hiermee verder te gaan. Maar één heel mooi, denk ik, want hier, zonder dat mensen het misschien op dat moment in de gaten houden van, hé, hey, hier kan ik wel eens ooit tegenaan gaan lopen, mm. ben je het eigenlijk al heel ver voor. Hebben jullie met veel diverse culturen te maken, of valt Nee, dat, dat valt mee. Nee, nee. Ja. Zou je dat nee. meer willen? Of ja, of het, niet per se. Ni ja, niet geforceerd, laat nee, zo zeggen. Nee, het is zoals het is. moet er aan denken omdat ja. dat als het gaat om zeg maar, de mens achter de mens... Ik weet niet, ik heb ooit, lang verhaal, doet er ver nu niet toe... maar heb ik een internetbureau in Ghana gehad, in West-Afrika. Ja. En ik weet nog wel dat we toen te maken hadden met een collega... en die kwam op een gegeven moment, een paar weken tijd... kwam hij elke keer te laat of niet. En, ja. en wij met onze westerse pet hadden hem al bijna ontslagen, bij van spreken. Maar toen bleek dat zijn zus heel ziek was. En de, zeker ja. daar is het, het is niet in vragen dat werk dan nog nee, enigszins van belang is. Nee. Die zus moet ja. geholpen worden, ja. maar ook, ook weer niet zo dat dat meteen verteld wordt. Nee, weet nee je wel? ja dat kan ik me heel uh, goed voorstellen. Dus, dus toen ja. we daar achter kwamen, dus dat was voor mij weet ik nog wel toen zo'n eye open dat je ja. denkt van ja, wacht even maar als ik me niet verdiep in die cultuur hier, ja. en hoe mensen hier met familierelaties ja. omgaan, want daar had het heel erg mee te maken, ja, ja dan is het gewoon, die, die, die loopt op weg naar zijn werk en dus zijn zus moet naar het ziekenhuis, dan gaat hij rechtsaf naar het ziekenhuis en dan gaat hij naar zijn zus, weet je wel? Gewoon een punt. Ja. Daarom, ik denk dat dat ook heel, kijk nu heb je dat nog bij ons inderdaad, hè, dat, dat het niet zoveel, wel wat hoor, maar ja. incidenteel. Uh, maar als je dat meer zou krijgen, dan moet je ook daar heel bewust van zijn ja. natuurlijk. Van wat zijn dan die cultuurverschillen ja. en hoe ga je daarmee om? Want die gaan misschien wel niet in zo'n sessie zitten, uh, ja. bij wijze. maar je ja. ziet, het was wel leuk, want vanuit die training, die voor een senior traject eigenlijk was, is die daarna open gegaan. Voor van je nou, kun je op open inschrijving, En dat is denk ik een van de trainingen die het snelst vol zit, Waar de meeste ja, ja. mensen zijn. En ook in teamverband eigenlijk al. Dat ze wat verder gaan. En dat soort dingen doe ik soms zelf ook nog wel. Uh, dat ik dan ook met de coachingservaring. Vind ik gewoon leuk. Mm. Um, ja, af en toe een opstelling of zo uh, erbij. Oh, ja, ja. <laughs> maar ja. tot op een zekere hoogte. Hoor. Ik ga niet te diep, want dat, uh, dan raak je dingen nou, aan. Nou ja, die, ja. Uh, ik vind het wel een interessante discussie. Dit. Want, want, een van de, want ik kan me voorstellen, ook dat zij in het voorgesprek al mensen werken heel lang bij jullie. Hè? Ja. Uh, terwijl ik toen dacht uh, is dat per se uh, goed. Dat is een, een challenge gedachte, Want ik heb, ik weet niet dat ik ooit uh, Marco Arnink sprak van ja. Deal, ja, ja, wel bekend waarschijnlijk. Ja. Die zei van, uh, die was toen met een bedrijf bezig. Die zei van, ja, mensen mogen bij mij niet langer dan vijf jaar werken, uh, want daarna wil ik dat ze doorstromen. Dus die pakte veel meer zeg maar de persoonlijke loopbaan. Ja. Als uitgangspunt, ja, waarbij je niet 20 jaar meer bij een bedrijf hangt, ja. maar je gaat gewoon ontwikkelen in de breedte mm. of in de lengte of in de hoogte of in de diepte. En dus je, dus je passeert stations ja. en dat zijn die bedrijven als ja. filosofie, ja. Maar die filosofie hebben jullie dus nee. duidelijk niet. Nee, nee. Maar wat, ik... wat vind je daarvan? Ja, goed, prima. Weet je, als iemand daar zo over denkt, is ook goed. En volgens mij stond vorige week in Financieel Dagblad een stuk inderdaad ook over. Begon met een kop, ook wat heel erg suggereerde hè, dat je ja. niet lang bij een bedrijf moest ja. gaan werken. Maar goed, toen ik het artikel las, dacht ik van, dus was een stuk genuanceerder. Waar ook de redenen in stonden waarom het juist wel heel goed was. Ja, ik, ik denk dat het een uh, belangrijke vereiste is voor de organisatie, in ieder geval, om de ruimte te kunnen bieden dat mensen überhaupt kunnen groeien. Ja. Dus als bedrijf moet je wel een hele duidelijke visie hebben, een missie waar je naartoe wil. En het is ook een hele duidelijke. Ja, heel duidelijke ambities hebben mm -hmm. om überhaupt zeg maar mensen perspectief te kunnen blijven bieden in de ontwikkeling. En ik geloof er ook wel in. Op het moment dat je dat doet en je blijft als bedrijf groeien, dan heb je dus voldoende uitdagingen ook voor je medewerkers. Um, dus dat ten aanzien van het inhoudelijke mm -hmm. stuk. En dan gaat ook weer dat persoonlijke stuk hand in hand. Dus ik geloof er ook heilig in dat op het moment dat jij je persoonlijk blijft ontwikkelen en je blijft je professioneel ontwikkelen. En je hebt een organisatie die zich blijft ontwikkelen en ook meegaat met veranderingen in de markt, daar ze structuren of wat dan ook, producten, diensten, koers mm. bij gaan stellen. Dan ben ik van mening dat jij niet ergens anders zou hoeven te werken. Nee. Ja, ja. nee. nee. Hoe doen jullie onboarding? Want dat is natuurlijk super belangrijk Als er ja. nieuwe mensen aan boord. Dat is niet de ja. kwestie van oh je profieletje klopt, je cv'tje klopt. En uh, je hoort natuurlijk steeds meer soft skills zijn belangrijk. Ja. Diploma's doen er niet meer toe. Ja. Uh, hoe, hoe zitten jullie daarin? Ja, dat vind ik ook zeker. Werk ook mensen bij ons die uh, geen uh, papiertje hebben. Dus die tot en met de middelbare school uh, hebben, uh, uh, hebben afgerond, zeg maar. Maar gewoon door passie, drive, ambitie uh, in dit vak zitten. En een bepaalde rol daarin hebben gekregen. Mm -hmm. Ja, dan is het ook wel ergens ook weer dat, van, dat je ook gewoon voelt en weet van diegene heeft gewoon... Ja, die moeten we gewoon hebben. Ja, ja. Maar en, hoe doen jullie uh, dat onboarden? Hoe ziet dat proces eruit? Uh, of is dat, is, dat, is dat een specifiek proces om nieuwe mensen uh, aan boord te trekken? verwerven werven, zeg maar. Echt ja? vanaf, je bedoelt echt vanaf vanaf, vanaf, vanaf werven. Recruten, tot en het yeah. uh, onboarden. Ja, dan, dan zie je echt... We zijn uh, heel veel betrokken al bij scholen, al heel lang. Dus al uh, denk ik wel nou, bij het Saxion bijvoorbeeld in Deventer en uh, Enschede, maar ook de universiteiten. Dus heel veel contacten daar. Ik denk al wel 10, 15 jaar. Dus daar vind je natuurlijk heel veel mensen geven, veel gastcolleges. Dus AdWise hmm. is wel heel bekend ook in... Uh, in die regio zeker. ook? Zeker. Jullie ja, zitten ja, en niet alleen daar op, op, ook, jullie zitten ook in Utrecht. Utrecht hè? Ja, ja, maar landelijk spelen we gewoon uh, mee in de top. Dat ja, durf ja. ik echt wel ja, te ja, zeggen. Ja, rustig aan, rustig aan. <laughs> <laughs> maar uh, uh, de mensen komen over het algemeen natuurlijk gewoon uh, bij ons in de omgeving, komen de meesten vandaan, alhoewel door corona natuurlijk ook afstand heel relatief ja, is. Ja, ja. En we ook wel mensen uit de rest van uh, Nederland hebben werken. Um, dus veel mensen vanuit school die instromen, traineeship uh, hebben wij ja. al jarenlang. Dus uh, dat ze eigenlijk na school of misschien zelfs al als ze werken voor kiezen van ik wil heel graag in die digital wereld. Hè. Ik wil wat anders of ik weet nog niet precies wat ik wil aan een traineeship bij ons uh, uh, gaan doen. Dus op die manier heel veel mensen zeg maar, weten te bereiken. En uh, waardoor je een natuurlijke doorstroom hebt, omdat je dus als organisatie blijft ontwikkelen, groeien ja. en mogelijkheden biedt aan de mensen. Dat je op die manier een, een, een, een vrij organische uh, groei hebt. En je de mensen ook vanuit uh, onder zeg maar erbij uh, uh, kunt trekken. En daarnaast noemen we het ook als eens instromers tussen haakjes. Mm. De mensen natuurlijk die je gewoon op bepaalde functies, bepaalde ja. niveaus van. Maar hoe zorg zat. je dat je weet dat Pietje of Jantje of, of uh, Annette of wie dan ook past binnen AdWise? Dus is ook eigenlijk die, die culture fit belangrijk. Is dat, dan, zijn dat, dat is, gesprekken of moeten ja, ze een gesprekken. survey doen? Of, uh... ja, het zijn gesprekken, dus het is vooral het persoonlijke gesprek. Hm. Dus we hebben samen eigenlijk met ons, we hebben een zusterbedrijf is Wise People. Die doen veel de sharing en werving en selectie van zeg maar, digital professionals. Niet alleen bij AdWise, maar ook bij opdrachtgevers dus, uh, uh, van ons of nog niet van AdWise. Uh, dus we hebben eigenlijk al jarenlang werken we met viertal recruiters, zeg maar, uh, mm. waardoor we een heel groot deel van de arbeidsmarkt ook kunnen, uh, kunnen bereiken natuurlijk okay. daarmee. En um, dus dan is vooral in het persoonlijke gesprek... het eerste gesprek is ook vaak echt wel even de persoon. Weet je, de persoon, de fit op de, op de mens. Hm. En uh, op het cultuurstuk. En dan pas ook naar de inhoud. Dus uh, dat is wel een, ja. Uh, ja, wel een belangrijke... It first things first, zeg maar. Ja. ja. ja. Um, de, we maken deze serie met loket.nl? Dan nou gaan we natuurlijk. Ik bedoel, we gaan, het is niet bedoelen dat we dan geloof lopen promoten dat super superstof is. Maar wat wel leuk is, is die link met. Zij werkt natuurlijk voor HR en mm -hmm. kantoren en zo. Hè? Die hebben jullie neem ik aan ook. Mm -hmm. Hebben zij nog een rol in dit hele onderwerp? Of zijn zij puur oh, dat is de software en die draait. En daar hebben ze verder geen, geen rol. Ja, bedoel je of ze daar een rol in zouden moeten hebben? Beide? Misschien. Nou ja, wat vind jij? Wat is, die, wat is die rol nu, en wat zou die moeten zijn? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk, omdat het traditionele uh, HR, hè, de traditionele manier zeg maar, van HR, vliegt, gaat heel wat meer procedureel en beleidsmatig hè? Ja. en daar horen dan processen bij en ja. systemen bij. En en daarbij horen de salarissen. Ja, en vergelijk het maar eigenlijk denk ik ook bij onze business ja. zeg maar de middelen als een, ik noem maar wat, een, een, een, een, een, een CMS-systeem van een website of een CRM-pakket, mm. ja, dat, dat zijn echt dus de vergelijking zeg maar denk ik met dat ja. soort tools binnen HR. En uiteindelijk zijn dat maar middelen. Weet je, en uiteindelijk gaat het er denk ik heel erg om: van ja, hoe kun je dan die middelen inzetten? die echt passen bij de visie, die je als organisatie hebt, zeg maar, en dat die daaraan bijdragen. Dus. Ik denk voor dat soort partijen is het denk ik ook wel heel goed om te weten van... ja, wat zijn dan die, wie zijn die organisaties, zeg maar, waar mm. jij jouw diensten wil gaan verlenen? En wat is dan de toegevoegde waarde die je daar in het product aan kunt leveren? Want alleen maar een salarispakketje is niet de toegevoegde waarde. Nee, mm. nee. En ik denk dat je daar weer die parallel kunt maken bij wat je zei in het begin. Hè? Wat is dan het verschil van als digital agency ten opzichte van die drammelaars zijn? Mm. En dat geldt heel erg gezegd. Als jij een HR-pakket levert, is die vraag ook relevant. Van, ja. ja, wie is dan je doelgroep? En... Hoe zorg je er dan voor dat jij met jouw producten onderscheidend bent mm. en een toegevoegde waarde hebt? Op mm. dat bedrijf? En dan zie je heel veel. Als je kijkt bijvoorbeeld bij uit, vanuit onze ervaring in digital, digital Wij doen heel veel met UX en CRO. Eh, en, um, Heeft CRO voor de leken? En UX? Uh, de UX is, uh, maar zijn? Ratio, zeg maar, interactie? Dus, uh, ja, nou, ja, en eigenlijk conversie-ratio-optimalisatie, zeg maar. Ja, er zijn toch mensen te kijken die niet in je vakgebied. Nee, die, afzitten, die, die weten, ja. Het is goed dat je even ondertiteling bij geeft, ja. <laughs> Dus de gebruiksvriendelijkheid en eigenlijk zorgen dat een zoveel mogelijk... of websitebezoekers overgaan tot een hè, aankoop. Tot kopen maar van, ja. ook dat, dat zo'n salarispakket gebruikt, echt gebruikt wordt. En echt toevoeging biedt zeg maar, aan nou ja, de, de doelen zeg maar, die, een, die, ja. die de gebruiker ermee voor ogen heeft. En dan zie je heel vaak dat dat soort tools uh, ook in ons, onze wereld... Zeg maar, heel erg vanuit de techniek ingestoken worden. Ja. In plaats van vanuit de user. Dus het gaat er uiteindelijk om. Wie is je klant? Ja. En daar moet je de software van maken. Ja. Ja. En daar denk ik dat daar nog best wel veel uh, te wat behalen we, wat is. Wat we winnen van ja. Ja. Ja. En, want Hoeveel mensen hebben jullie intern zitten op de mens en de cultuur, noem ik het maar even. Hoe groot is jouw team? Ja, dat is wel grappig, want we hebben uh, HR, people en culture, huh, what's in the name, uh, gedecentraliseerd. Dus we hebben ook de, zeg maar, de, hè, waar je echt centraal vaak ziet van, nou, dan komen alle shit dingen en moeilijke dingen, die worden allemaal bij HR neergelegd. Dat is bij ons niet zo. Dus um, uiteindelijk is bij, binnen mijn team zijn we nu met 1 uh, twee, drie, met z'n vijven. En, uh, en zie je eigenlijk dat het hele visiestuk, beleid, hoe omgaan met de mensen, dat het ook bij de leaders zeg maar, laag geïmplementeerd is. Dus dat zij ook de gesprekken voeren met de mensen. Dat ik eigenlijk ook alleen ben voor de visiebewaking en de hulp die nodig is zeg maar, uh, bij gesprekken of bij dingen waar ze echt niet uitkomen. Want jullie noemen het leaders. Want, jullie werken, want hoe, hoe zit jullie? Jullie werken met squads en chapters, ja. hoorde ik al. Dat klinkt agile achter ja. dus ook. Want jullie hele organisatiestructuur is dus niet meer zo klassiek, wel. Nee. Nee, nee, nee, Dus we werken inderdaad met squads en chapters. Squads zijn eigenlijk een um, he, verzameling van zeg maar, multidisciplinaire teams waar meerdere disciplines ook bij die elkaar een klant in zitten, zitten die of... op een klant zitten inderdaad. En je hebt chapters die wel echt zeg maar, vanuit de kennis in mensen bij elkaar zitten. Dus vanuit de chapter structuur, dat is ook de innovatietijd die ik eerder vertelde, ja. zorg je ervoor inderdaad dat je voorop blijft lopen op de kennis binnen het vakgebied. En daar zitten de mensen allemaal bij elkaar die dus die kennis vertegenwoordigen. Mm -hmm. En dan zie je ook nog weer chapter overstijgen. Het zijn de guilds. Dus dan hoe zorg je ervoor dat data in relatie tot SEO... En misschien wel UX, dat je dat samen kunt pakken om dan echt, zeg maar... dus die, die koppeling van creativiteit, tech en data, mm. uh, dat die bij elkaar gaat komen. En die zorgt er uiteindelijk voor, zeg maar, dat je echt verschil kunt gaan maken voor die klanten. En dat gebeurt weer in die guilds, waardoor je daar ook voorop blijft lopen. Even als voorbeeld onze AI-hackathon uh, die we vorige week donderdag uh, hebben gehad. Dan zie je ook dat eigenlijk mensen, vanuit allerlei, mensen met allerlei achtergronden bij elkaar komen... om te kijken van ja, hoe kunnen we nou eigenlijk AI, zeg maar, uh, bij een klantcase... Uh, ja, verankeren om het, daar een succes in te bereiken. Dus dat is, uh, en dan hebben we uiteindelijk zeg maar binnen die, uh, binnen die, die, die de, en dan hebben we eigenlijk die squads en dan hebben we ook weer de, uh, hoe is dat, de uh, uh, client services hebben we bij elkaar. En dat is eigenlijk een combinatie van digital consultants als account directors en performance managers. Die zijn echt zeg maar, uh, zitten direct op de klant. Dus de klant staat centraal. En dan hebben we daar omheen, zeg maar, hebben we dus inderdaad ons client services team, wat sales is en account. En daaromheen zitten de squads, zeg maar, ja. waar, uh, waar alle disciplines bij elkaar komen: advertising, CEO, alles. Hoe meten jullie het succes van deze hele visie en de bouw van, dit, van deze cultuur en hoe jullie met elkaar omgaan? Hoe meet je daar het succes van? Nou, uiteindelijk, de engagement, zeg maar, is natuurlijk een middel waar we in kunnen meten van uh, hoe is de engagement, zeg maar, binnen, uh, binnen de, uh, van de mensen. En uiteindelijk is de people, zeg maar, en dat is natuurlijk een niet keihard meetbaar. De, uiteindelijk de omzet is heel makkelijk meetbaar, maar de invloed van people daarop, zeg maar, dat maakt uiteindelijk zeg maar, dat je dat je, de, je doelen gaat bereiken. Maar Je ziet dat je daarin de, echt het suc, het suc, de keiharde data over engagement, de betrokkenheid en dat soort dingen, zo'n belangrijke onderlegger om te weten van doen we de juiste dingen. En, en dat en, meet je. Uh, dat meten we, ja. Okay. ja, ja. En zie dus je het ook doen. terug in ziekteverzuim en dat is het klassieke uh, KPIs? Ja, dat meten we ook. Dus het ziekteverzuim meten we inderdaad. Absentie natuurlijk. Um, um, hoe lang mensen bij ons werken. Um, hoe snel we mensen kunnen onboarden. De offboarding ratio. Um, al dat soort dingen meten we. We meten maandelijks het sentiment zeg maar, in de teams. Dus we hebben wat ik al eerder vertelde, we hebben een soort weegschaal ontwikkeld. Hè, met uh, wat gebaseerd is op GDR. Um, GDR en, noem je al een keer eerder. Ook die even duiden voor de kijkers. Ja, dus eigenlijk ook meer een people model waar alles in samenkomt, zeg mm. maar. Uh, job demand resources, zegt het al. En daar zitten eigenlijk ook alle factoren in die van belang zijn op het... Um, ja, fijn hebben binnen een werkgever, maar ook de job kunnen doen die bij je past, zeg maar. En daar zitten ook dingen in als... Um, ja De balans tussen bijvoorbeeld complex werk en simpel werk. Wissel dat af met elkaar. Kun je op tijd een time-out nemen? Wat zijn herstellers die je kunt aanreiken als bedrijf... om even weer in balans te komen... op het moment dat jij een week lang een, een, een, een behoorlijke deadline hebt gehad? Dus daar kijken we heel erg naar. En daar is het fundament weer de cultuur en de arbeidsvoorwaarden... en het talent wat iemand meeneemt... en de middelen die wij ter beschikking stellen om dat talent te laten groeien. Dus hè, events, kennis, slimme collega's, van alles en nog wat, een coach... Dat soort dingen. En daarbovenop zijn eigenlijk de bouwstenen die ervoor zorgen of mensen in, of in balans blijven of uit balans raken. Uh, en daar sturen we elke maand op. Daar hebben we dus bijvoorbeeld uh, naast de leaders binnen het team, die echt een formele leaderrol hebben, hebben we cultuurmanagers. En dat zijn geen managementrollen, maar het zijn eigenlijk echt het managen van dat stuk wat ik net vertel. Um, en die, zijn, die hebben ook wat meer affiniteit met people, zeg maar. Ook van nature mm. natuurlijk als mensen. En die doen daarnaast hun rol. Daar hebben ze ook tijd voor... Um, waarbij we een eigen ja, meter zeg maar, hebben ontwikkeld, waarin we continu op dat stuk energiegevers, vretens van mensen individueel, maar ook binnen het team en op organisatieniveau meten. Waarbij we de excessen eruit kunnen halen zeg maar, waar wij als directie wat mee moeten. Maar waarbij vervolgens ook de coach bij de handvaten heeft om die gesprekken met de teams aan te gaan of met individuen waar nodig. Waardoor je continu eigenlijk elke maand inzicht daarin hebt en een stuk preventie natuurlijk hebt over uitval, maar ook of mensen het prettig hebben. Klinkt wel. als een te gekke tool als je dit, wat je de ja, laatste drie minuten zo, zegt. Mij. Maar ja. hebben jullie dit als tool? Ja, dat hebben we zo ontwikkeld. Ja, dus het is best mooi omdat uiteindelijk. Ik zeg white labelen ja, uh, en, zeker. Uh, en doorbouwen. <laughs> ja, ja, ja. Zeker. Want jij vindt dit echt ja. gaaf, hè? Ja, ik vind dit heel leuk. Ja, ja. Ja, dat ja. Merk je dus, uh, je. ja. ja. dus ja, en dat dan, jeetje, dan ben je echt met je mensen bezig. Ja. En er kan bijna geen, uh, ja, je hebt natuurlijk in de wereld nu van allerlei uh, heel veel tools, ook in ons vaak welbeheer van alles en nog en daar hebben we ook. He, dat soort dingen kun je ook allemaal in service meten. Maar uiteindelijk gaat het erom... dat je het gesprek hebt met de mensen en blijft houden. Mm. En uh, ja... En, uh, ja, 130 mensen nu uh, in een wereld die behoorlijk aan het consolideren is. Met een aantal partijen die als een jacko waarschijnlijk ook op jullie deur aan het kloppen zijn. Ja. Dus wanneer gaan we de hut verkopen of uh, wat is jullie strategie nee. daaromtrend? Nee, we hebben hele duidelijke eigen groeiambities waarin we uh, ja, verder willen ontwikkelen. Dus hele duidelijke, ja, het doel waar we naartoe willen bewegen een duidelijke missie en visie. En uh, ja, daar willen we ook zelf graag uh, mee verder. En, uh, dus we hebben wel heel voor onszelf besloten dat het, als we verder gaan uh, bouwen, dat we dat zelf gaan doen. bij in beeld in plaats ja. van overgenomen worden. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, en we zien wel namelijk dat het natuurlijk de markt zo dusdanig aan het consolideren is. Dat je op een gegeven moment, ook als we zijn een van de weinig zelfstandigen nog. Ja. Um, met een dat, behoorlijke schaalgrootte. Met, met een behoorlijke meter. schaalgrootte. Maar als je die slagkracht wil blijven houden. dan moet je op den duur echt wel wat gaan doen. Ja. Ja, dus, um, ja, dus dat. En dat is ook mooi. Wij hebben ook onze. Uh, Mensen ook in meegenomen in die groeiambities. Dus het is ook helemaal geen verrassing of dat soort dingen. We nemen de mensen, we zijn heel transparant in communicatie over waar we naartoe bewegen, waar we naartoe gaan, wat de resultaten zijn. We nemen ze daar. Ja, echt, eigenlijk vanuit corona is dat een beetje ontstaan. Hm. Dat we elke twee weken de organisatie bijpraten over waar we mee bezig zijn en hoe het ervoor staat, et cetera. En um, dus dat is ook gebleven in een iets andere vorm, uh, maar ook bijvoorbeeld dit soort groeiambities voor lange termijn. Ja, één, twee keer per jaar praten we dan ook de hele organisatie bij over waar we mee bezig zijn, we werken met OKR. En uh, ja, dus dat mensen ook weten van wat zijn dan de strategische thema's dit jaar. OKR? Ken je dat niet? Nee. Oh, ja. Object objectives, key results. Dat is eigenlijk een manier zeg maar, om, uh, om je strategische doelen te bepalen als organisatie. Uh, thema's en ook je jaardoelen aan te koppelen. Maar ook vanuit de jaardoelen van ons als directie de mensen weer mee te nemen in de organisatie. Van hoe kan iedereen daar weer dan aan bijdragen? Mm. Dus dat is, wat is de rol weer van de medewerker en de leaders daarin. Zodat we allemaal dezelfde dingen aan het doen zijn met hetzelfde doel. Dat is eigenlijk ook een heel, ja, heel transparant. En dat we allemaal weten dat we dezelfde, ding, ja, dezelfde dingen belangrijk vinden. Met de juiste dingen bezig zijn. En niet dat iemand denkt, ja, maar waarom zijn ze nou niet dit aan het doen? Dit is ja. toch veel belangrijker? Ja, ja. Dus dat, dat, dat is zo'n belangrijke. En daar is dit thema ook in teruggekomen, natuurlijk als lange termijn strategie Ja, en dan zeggen mensen ook na die tijd van, ja, logisch, mooi. En we hebben nog niet eens gehad over de Academy. We hebben nog niet gehad over jullie eigen podcast. Want jullie zijn ook zelf uh, een soort van collega van ZDW-TV. Ja. Want ja. in, in jullie vakgebied uh, zeer, zijn weinig bedrijven die zo consistent met hun podcast en YouTube-kanaal ja. uh, bezig zijn. Ja. Um, mag ik je danken voor de, zeg maar, het inkijkje wat je hebt gegeven in, uh, in jullie bureau? Dank, zeker. Eh, ja. Dank je wel voor jouw verhaal. Graag gedaan. Dank je wel dat ik hier mag zijn. En heel veel plezier de komende jaren. Worden spannende jaren. Ja, zeker. Dat was het. ja Nieuwe dimensie. <laughs> ja, absoluut. Ja, absoluut. <laughs> en dank je wel voor het kijken namens Loket.nl. In deze. In, in, wederom een, een superleuk gesprek om eens een kijkje te nemen in van hoe bedrijven vandaag de dag nou omgaan met wat ooit uh, HRM heette. Maar tegenwoordig in ieder geval bij AdWise People and Culture heette. En niet voor niks. Uh, dank je wel voor het kijken. Zit je uh, ergens? op een podcast kanaal te luisteren nu dankjewel voor het luisteren voor beide kanalen of je nou kijkt of luistert geldt eh, abonneer je op cvd tv dan mis je helemaal niks meer maak je mij super blij mee laat ook een review achter dan weet ik wat je ervan vindt voor nu namens loket.nl dankjewel voor het kijken en luisteren hoi Ha ha ha ha ha ha.